Dag Chris, de klassieke automotive sector die zit in een versnelde transitie naar elektrisch rijden en na een golf van schaalvergrotingen door overnames onder merken zien we nu een rationalisatie van de dealernetwerken aankomen. Zo heeft Stellantis, de fusiegroep van Fiat en Peugeot aangekondigd dat het vanaf 2023 met een volledig nieuw maar ook een veel kleiner dealernetwerk door wil gaan. Ja, om te beginnen Chris, Stellantis, die fusiegroep, wat stelt die eigenlijk voor in de automotive sector? Ja, het is goed dat je zegt dat we beginnen met de naam Stellantis, die is waarschijnlijk nog niet zo goed gekend vandaag. Die fusiegroep is reeds vorig jaar aangekondigd, maar eigenlijk pas geformaliseerd sinds begin dit jaar. En dit behelst eigenlijk wel de zeer grote merken in Europa, goed gekend, zoals een Peugeot, maar ook Chrysler en Fiat maken daar deel van uit en het is vandaag eigenlijk ongeveer de derde grootste groep ter wereld met meer dan 8 miljoen verkochte wagens, wat toch wel een groot cijfer is. Ze komen eigenlijk maar net achter Toyota en Volkswagen. Die groep Chris heeft nu aangekondigd dat ze haar Europese dealernetwerk grondig wil herzien. Wat is er eigenlijk aan de hand? Ja, er is een persbericht ge uitgestuurd geweest door hen dat ze al hun Europese licentiehouders eigenlijk hun mandaat gaan terugtrekken vanaf juni 2023 en dat er inderdaad vanaf dan een nieuw netwerk moet ontstaan. Ook voor België inderdaad heeft het impact, want er zijn vandaag ongeveer een tachtigtal dealers mee betrokken. Het is een grootschalige rationalisatie. Wat is eigenlijk de beweegreden van Stellantis om dat nu te doen? Ja, ten eerste, zoals we daar straks reeds zeiden, is Stellantis natuurlijk een fusiegroep. En wat zie je klassiek bij fusies natuurlijk? Er moeten synergieën worden gerealiseerd. Nu, hier is ook wel een zeer logische. Je had reeds een bestaand verkoopnetwerk van de ene partij. Je hebt nu ook een verkoopnetwerk van de andere partij. Die worden samengevoegd. en Logischerwijs leidt dat overlappingen en dat is natuurlijk het eerste stuk, puur die overlappingen uit de weg werken. Ten tweede, dat moeten we ook toch wel bekennen, er is natuurlijk een enorme verandering bezig in het koopgedrag van de consument. Vroeger was een koper was ongeïnformeerd, kwam hij de toonzaal binnen. Vandaag eigenlijk is hij reeds geïnformeerd wegens het digitale luik. En als hij binnenkomt is het puur voor de beleving nog een paar detailvragen, misschien een testrit en daar, daarmee is het eigenlijk de kous af. En ik neem aan, Chris, dat deze evolutie ook niet los te zien is van de transitie naar elektrisch rijden. Nee, inderdaad. Elektrificatie zal waarschijnlijk een belangrijke impact hebben op de toekomstige onderhoud van het wagenpark. Als we kijken naar de aandrijfriem van een elektrische wagen versus een verbrandingsmotor die we vandaag vooral kennen, is er een enorm verschil op onderhoud. Volgens sectorspecialisten zelfs tot een derde van de besteding zal waarschijnlijk dalen, zal wegvallen, als iedereen morgen gaat elektrisch gaan rijden. En dat is toch wel een enorme impact. Die is dan ook in het garage netwerk zal gaan voelen. Zien we dit soort van rationalisatie van een dealernetwerk ook bij andere spelers in de sector? We zien het ook bij de concurrentie inderdaad, maar het hangt er een beetje van af hoe hun strategie is en in welke timing dat het zal gebeuren. Als we kijken naar de beursgenoteerde groep Dieterin uit België bijvoorbeeld. Ze zij zijn er reeds in 2014 begonnen met allen verdelers verplicht te gaan samenwerken tot grote market areas zoals zij het noemen. en Zo hebben ze eigenlijk een aantal verkooppunten in België, reeds van meer dan 170, teruggebracht tot een 25 market areas. Dat is het eerste luik. Als we dan kijken bijvoorbeeld naar de Noorderburen, in Nederland, daar zie je ook dat spelers zoals een Mossel die de nummer 1 is, of Sterren de nummer 2, dat zij toch ook wel enorme rationalisatie bezig zijn in hun netwerk. En daarbovendien zie je dat een speler zoals een Mossel ook naar ons land is gekomen, met toch wel een actieve aankoop van garages om die hele markt inderdaad te gaan consolideren. En recentelijk hebben we eigenlijk het voorbeeld gezien van een Volvo-groep, die reeds aankondigde dat tegen 2030 het hele wagenpark gelektrificeerd zou moeten zijn, maar tegelijkertijd, aangezien het ook een enorme impact heeft op het hele onderhoud en de beleving en het digitale luik natuurlijk. Gaan zij zelfs helemaal geen showrooms hebben, nu, volledig wegvallen zal het niet, maar het zal toch wel een enorme ver verandering zijn in het distributienetwerk bij Volvo. Laatste vraag dan Chris, ja, die aankondiging van Stellantis, heeft die ook een effect gehad op de beurskoers van de groep? Ja, zoals altijd met natuurlijk een fusie zie je dat synergieën reeds op voorhand zijn aangekondigd. Dus dit was puur een invulling van wat er reeds verwacht werd. Maar het is wel duidelijk dat na een moeilijk jaar 2020, met nu de concrete invulling van de synergie-targets, dat de koers wel een goede heropleving bezig is, effectief. Chris Kippers, bedankt voor de toelichting. Tot binnenkort. Graag gedaan.